Mijn naam is Tom en heet u hartelijk welkom bij Tomzorg. Ik wil u graag vertellen over onze rolstoelen, hoe die bij u thuis worden aangeleverd, zodat u zeker weet dat die in goede staat is en dat tweede zeer eenvoudig zelf in elkaar te zetten valt. De rolstoel zoals door Tomzorg, wordt geleverd bij u thuis, is altijd geleverd in een harde kartonnen doos, zodat die in ieder geval krasvrij bij u in goede staat aangeleverd wordt. Daarnaast wordt de rolstoel geleverd, voor 90% al in zich geheel compleet, met daarnaast de beensteunen los en de rugsteun met de duwhandvaten. Het enige wat u behoort, moet doen om de rolstoel compleet te maken, is als u hem thuis krijgt de rolstoel uit te klappen. Aan de achterkant ziet u twee pijpen. Daarin worden de andere pijpen van de handvaten en de rugleuning worden hier ingestoken. En kunnen perfect met de bout in de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de lengte van de persoon die de rolstoel gaat duwen. Dus met andere woorden, de rolstoel is bijna compleet. Alleen de rugleuning met de handvaten moet nog worden vastgezet. En daarnaast heeft ze natuurlijk de beensteunen. Die zonder enig probleem aan de rolstoel kunnen worden vastgezet. En voor de rolstoel geklikt kunnen worden. En natuurlijk weggeklikt kunnen worden en dan weer afgenomen kunnen worden. Dus een rolstoel kopen bij Tomzorg.nl is zeer eenvoudig via ons webshop-systeem. Maar daarnaast, als er de rolstoel geleverd wordt, is hij ook zeer eenvoudig zelf te monteren en klaar voor gebruik. Heel plezier met een Tomzorg rolstoel.